Goedendag, het weer dat varieert nogal deze dagen. Koningsdag, dat was eigenlijk een prima dag. Met flink wat zon kon je ook lekker buiten zitten zoals hier op het terras. Vrijdag, een dag met veel bewolking en ook van tijd tot tijd regen. Toch wel grijs weer, heel anders dan Koningsdag. En het weekend ziet er eigenlijk ook wel weer anders uit. Dan krijgen we meer een mix van wolkenvelden en zonnige perioden. En dat komt omdat er op de weerkaart wel iets gaat veranderen. We pakken de kaart erbij in de nacht van vrijdag op zaterdag. En dan zien we het lage drukgebied wat voor de regen heeft gezorgd op vrijdag. Dat is naar het oosten weggetrokken en gaat nog verder naar het oosten bewegen. En op die manier kan er een hoogte hoge drukgebied opbouwen boven de Noordzee richting Nederland en Duitsland en het hoge drukgebied dat gaat het weerbeeld bepalen in het week -einde. Dat zorgt voor heel rustig weer met op zich ook flink wat zonnige perioden vooral de zondag en het blijft overal droog en dat is toch ook wel mooi meegenomen. Zaterdag ziet er als volgt uit. We beginnen op veel plaatsen nog wel met wolkenvelden, denk ik. Maar geleidelijk aan vanuit het noorden toch wat meer ruimte voor de zon. De bewolking kan in het zuidoosten wel wat hardnekkig zijn. De temperatuur loopt op naar zo'n 14 tot 16 graden. En er waait een matige wind uit de noordelijke richtingen. In de nacht van zaterdag op zondag zijn er ook wolkenvelden en opklaringen. De wind gaat geleidelijk aan draaien naar het noordoosten. En dan zien we op zondag dat de zon net wat meer ruimte gaat krijgen op de meeste plaatsen. En dat levert temperaturen op die een graadje hoger liggen dan de zaterdag. Het wordt zo'n 14 tot 17 graden dan met een zwakke tot matige wind uit het noordoosten. En volgende week hebben veel mensen nog steeds meivakantie. En dat ziet er dan helemaal niet verkeerd uit. De maandag gaat heel erg lijken op de zondag. En het dinsdag en woensdag, dat lijken toch ook wel droge dagen te gaan worden met iets lagere temperaturen. Dan zitten we zo rond de 13, 14 graden. Kijken we ook nog even naar de donderdag. Ook dat lijkt een droge dag te gaan worden met zonnige momenten. En de temperatuur gaat dan weer iets omhoog. Fijn weekend.